Wat er gebeurt in de streams van Almost Normal. Ja, Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Allee, jij maakt me blij. Is iemand s'avonds. Ja, man, dit is een banger, man. Dit is een banger, die moet je echt draaien. Dit is een banger. Doe de necklace, doe de necklace, hey, hey, doe de necklace, hey, hey. Oh shit, hij kan het ook gewoon echt ook, hè? <laughs> <laughs> <laughs> Oké, <Okay>. oh shit, dat was altijd wel. dat Ik ga echt een hele moeilijke tekening maken. Oh shit. Oh, oh. oh mijn god. En ik nee, ben, nee. ben klaar. Het ik ben klaar. Je weet het. <laughs> ja. <laughs> ja, ik, <vond. laughs> ik, vond. ik vind het zo leuk Maar naast al deze random games Deden we ook nog Minecraft Piet Piet, ik heb wat voor je Piet, ik heb wat voor je Een nieuwe bloem Wees blij Oh nee Oh nee en Ik zweer het als ik dood ga Oh nee Oh nee Oh nee Oh, nee! Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee! Oh, nee! Er is een Enderman, is boos op mij! Hij is bijna dood! Hij is bijna dood! Nee. Maar ze zijn nu boos op hem. I did it, guys! <laughs> Ik heb Minecraft voor het eerst uitgespeeld. Heel, jij bent de poes die ik wil. Hallo? Wow, wow, wow, wow. Rustig, rustig. Kalm. Poes, ik heb vis voor jou. Poes. <laughs> oh, <yo. laughs> Dit is echt een turbo poes. Oh, oh, oh. Yes. Oh, yeah. Oh, yeah. Koetjes. What's up? Yo, Ik moet jullie weer eens even laten seksen, volgens mij. Ik zie het er anders uit. Huh? <laughs> oh, <Josh. laughs> Fuck you, Joshua! Maar zoals Minecraft doe ik ook genoeg andere dingen. Uh, zoals dit. Ik ben er heel blij mee. Ah, het is eh, zo hardwarming. Ik ga even wat gekletst. Waarom ben ik nog single? Ben je nu fucking blij. Ja. Maak je meteen stukken volwassenen Dit dit dit heel, dit heel dit dit oh. oh. Hij was niet clean. Hij was niet clean dit dit dit dit dit dit dit dit dit dit dit dit dit dit dit dit dit dit dit gewoon eventjes... Gewoon even. Ik ga geen giveaway doen. Oké, okay, guys, komt kom ie ja. dan? Elleboog reveal. Wow. Dit is mijn elleboog. Ik hoop dat je blijft met mijn elleboog. Heb yeah, heb je misschien ook een. Uh, Ho, nodig? Ik heb wel een probleem. Hello, darkness, my old friend. <laughs> Deed hij dat nou serieus? <laughs> oh, Emil! Ah, eh, oh. Ah, oh. Hoppa, easy op hard. First try. Oh. Frontside 72900 inward sextuple heel. <laughs> oh, oh. Ik land in hem. Wow. Oh. Uh, guys? <laughs> uh, het spookt hier. Wat, hey, wat? Word ik gehund? Over hunten gesproken, ik heb ook veel horror games gespeeld. Zoals Phasmophobia en... Dit is mijn favoriete clip. Ik zal ook een kleine uitleg geven... We zouden het zo serieus mogelijk doen. Voor uh, ene Ruth Martin. En uh, Ruth Martin die is um, uh, schijnbaar van Mexicaanse afkomst. Maar uh, we weten dus ook oh, niet zeker. Oh, mijn Ruth Martin. Dat is, oh, nou dat oh, weet oh, ik wel. Oh, oh, oh. Dit gaat goed komen. Dat is verloren nee van mij. Oké, oké, oké. Wij hebben dus ondernomen dat er uh, kans is op uh, spiritueel contact. A few moments later. Ja, grip over heeft. COVID gaat mij niks maken. <laughs> Zegt ook echt de ge. Let op.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 gaan aanpakken. Dit is de enige manier om Mexicaanse geesten aan te pakken. Ik ga jullie laten zien. die. Ik heb sinds tijden niet zo hard gelachen als toen. Maar naast dat ben ik ook best wel vaak geschrokken. Oh, ik vind het niet leuk. Ik ben bang. Oh, ik ben zo bang. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh, waarom oh, ik oh, weer? Waarom ik weer? Ik heb het echt Ah! <laughs> no, no. <laughs> Reading room key. Ooh. Hart. Mijn fucking koptelefoon was ook ineens af. Ja, zoals jullie kunnen zien, het waren een hele hoop clipjes. Er zijn super veel leuke dingen gebeurd. En dit zijn nog niet eens alle clips die zijn gemaakt. Ik moest echt een keuze maken van de clips die ik echt super tof vond. Ik zou zeggen, kom vooral ook lekker een keertje langs bij me op stream. Het is twitch.tv slash almostnormal. Linkje staat ook in de beschrijving. Ik hoop dat jij deze video in ieder geval leuk vond. En ik zeg net zoals altijd natuurlijk, like, abonneer, reageer. Maar geniet nog even van het clipje van Joshua, die Frans Bauer zingt. Stop there. La la la la. La la la. La la. La la la la.